Ik ben uh, lid op geworden omdat ik best wel een groot uh, rechtvaardigheidsgevoel heb. En ik wil daar wat mee doen. Een beetje aangestoken door mijn dochter. We <laughs> zijn moeder en dochter. Ik ben lid geworden van de omdat ik ook iets wil betekenen voor de maatschappij. Ik uh, ben ook sinds een paar maanden pas lid. En vandaag voor het eerst hier buiten congres. Ik zie heel veel. Uh, ja... Om gelijkheid te zorgen dat iedereen gelijk behandeld wordt en niet gediscrimineerd wordt op huiskeur of uh, gaar. Ja, ik uh, heb al vaker eigenlijk op de PvdA gestemd en ik wilde eigenlijk ook gewoon wat meer leren eigenlijk waar ik op het bestemdaad afgelopen tijd. iedereen gewoon evenveel kansen krijgt, maakt niet uit of je nou uit de Bel Belmer komt of uh, Bloemendaal. De mensen die zelf uh, niet goed kunnen opkomen voor hun eigen belangen ja. en hun eigen wensen om voor die mensen die juist gestemd te kunnen zijn. Ook uh, groen gaan kijken hopelijk. En uh, ja, richting de macht gaan stappen zonder dat los te laten. Als je lid wordt kunnen we samen strijden tegen die uh, ongelijkheid.